Hallo en welkom bij Palsmodel Trainstaf. Vandaag een kleine roco verpakking Met daarin een notitieblad, aanvullende gebruiksaanwijzing. Iets over het opladen van condensatoren. Maar belangrijker, een nieuwe sick. Ik uh, had al een sick. Dit is de oude originele ROCO SICK. Ik heb ook nog een uh, gele SICK, een geel-grijze SICK. Uh, ook een oude originele. Dit is de, uh, denk ik, vorig jaar uitgebrachte ROCO SICK. Met uh, bijgeleverd uh, een decoder, en geluid en alles erop en daan. En ik zal hem eens even bevrijden. Zo. Bij de uh, vorige sick, de oude sick, zat de motor hier in de cabine. Bij de nieuwe uitgave hebben ze het voor elkaar gekregen, de motor hier ergens te verstoppen. Kun je gewoon door de cabine heen kijken. Dan zit hier bovenop een klakson die een beetje los zit. Die zal er nog overlap vallen. Uh, zoals gezegd, hij is digitaal, er zit uh, geluid op, en uh, hij is uh, voorzien van verlichting. Als ik het zo zie, denk ik dat er voor en achter verlichting op zit. Ik ben heel benieuwd. Ik zal hem eens even op mijn. Zo. Dit is mijn uh, programmeerspoor waar ik hem nu op in heb gesteld. Er zit dus een condensator in om ervoor te zorgen dat hij, als hij slecht contact heeft, toch nog door blijft rijden. Dat staat er in de handleiding. Er staat ook dat het even kan duren voordat hij opgeladen is. Ik zal hem eens even uitgelezen kijken wat mijn basisstation ervan zegt. En hij staat nu rustig te tuffen. Ik zal hem eens een stukje laten rijden. In ieder geval, qua geluid, hoe dat klinkt. Over de fluit van de SICK is nogal wat te doen geweest. ROCO of uh, iemand uh, geleerd eraan is uh, door uh, Nederland gaan reizen op zoek naar een nog werkende uh, uh, SICK met een fluit erop om dat geluid dus vast te leggen. En, uh, we hebben er een aantal gevonden die, waarbij de fluit het niet, niet deed of waarbij de fluit vervangen was. En, uh, de laatste die ze gevonden hadden, daar moest de fluit echt van werken. Maar ook daar kreeg ik niet aan de gang. Toen bleek dat ze al die tijd de schrik op de verkeerde manier bedienden. En ze waren vergeten een hendel over te halen voor de fluit. Het eindresultaat van de fluit is dit. En, en daar is niet iedereen even tevreden over. de kenners die met het ding gewerkt hebben. Ik zelf heb er eigenlijk geen verstand van, ik vind het wel leuk klinken. Uh, nog een laatste dingetje, er zitten digitale uh, koppelingen op, die dus uh, met de decoder uh, ontkoppeld kunnen worden, met een vrij ingenieus mechanisme, met spoelen en een, en een magneet. Dat was niet de goede knop. Uh, in ieder geval, uh, hier, in de koppelingen, hier in de koppelingen zit een, uh, een pinnetje wat hier uitsteekt en dat kun je naar beneden drukken. En hierin zit een spoel die dat hele mechanisme in uh, werking zet. Ik zal eens een website uh, erbij zetten die dat wat beter uitlegt dan ik. Al met al uh, ik moet zeggen, het is een leuke locomotief, een leuk klein lokje. Uh, er zitten uh, veel geluiden in en uh, er zit een flinke uh, condensator in, of twee, technisch correct te zijn. Want uiteindelijk heb je maar op twee wielen stroompickup, up de voorste twee. Die dus ook vrij draaien. De achtste zijn aangedreven. Je kunt nog extra gewicht erin doen, maar dan is de cabine geblokkeerd en dan kun je daar niet meer doorheen kijken. En om aan te geven hoe goed die batterij of die condensator werkt, ik kan nog steeds de lampjes zien branden. En dan had ik hem maar heel kort even op de rails gezet. Ik zou willen zeggen bedankt voor het kijken. Deel, like, subscribe en graag tot een volgende keer.